Bloednerveus was ik toen ik acht jaar geleden voor het eerst de raadzaal van Buntschoten binnenliep. Ik zag daar grote vergadertafels staan en er stonden allemaal mannen, voornamelijk mannen achter, in donkere pakken. En die gaven elkaar een hand. En ik dacht, nou blijkbaar hoort dat zo en moet ik dat ook doen. Dus ik trok mijn jurk naar beneden en ik checkte of ik geen ladder in mijn panty had. En ik stapte op ze af en ging ze een hand geven en begroeten. Ondertussen kon ik alleen maar denken, niet struikelen, niet struikelen. Ik had namelijk iets te hoge hakken aan om comfortabel te kunnen lopen. En vallen, dat zou natuurlijk echt een probleem zijn. Maar gelukkig ging het goed en bereikte ik veilig mijn plek. Toen begon de vergadering en ik keek me ogen uit wat er gebeurde. Blijkbaar waren er allemaal ongeschreven regels die niemand mij had verteld, maar waar iedereen zich aan hield. Er werd bijvoorbeeld heel formeel gesproken en je moest altijd de voorzitter om het woord vragen en bedanken daarvoor, allemaal regels die ik niet kende. Maar het viel me op dat een aantal mensen daar heel goed mee om konden gaan en zonder problemen het woord voerden en een punt maken maakten. En ik kon alleen maar denken, zou het mij ooit lukken om hier iets te zeggen zonder al die zenuwen die nu door mijn lijf gieren? Het was een moment vol met spanning. Maar tegelijk was ik ook heel erg blij en had ik het gevoel, ik wil hier zijn. Ik was gekozen als raadslid voor de ChristenUnie in Bunschoten. Totaal onverwachts, maar ik had het vertrouwen gekregen van de kiezer. En ondanks die spanning wilde ik ervoor gaan. En vol op mijn best doen voor deze nieuwe plek. Gaandeweg heb ik geleerd dat je soms op een plek geplaatst wordt die je niet verwacht. Maar waar je toch iets mee kunt. En dat is niet alleen in de politiek zo. Maar dat is bij iedereen zo. Bij jullie als vrouwen in buntschoten. Ga maar eens na hoe dat bij jezelf is. Als je alleen ook al kijkt naar het gezin waar je in geboren bent. En opgegroeid bent. Had je broers en zussen? Of was je enigszins kind? Waren je ouders bij elkaar? En hoe ging het op school? Was je daar als een vis in het water? En kon je goed meekomen? of was het een lastige tijd voor je, had je veel vrienden, of werd je gepest. Je hebt in die tijd allemaal ervaringen opgedaan die je meeneemt in de rest van je leven en die jou hebben gemaakt als mens hoe je nu bent. En niet alleen ervaringen neem je mee en leer je van, maar je hebt ook mensen om je heen die je inspireren. Nou, ik heb dat ook. Uh, en wie mij inspireert is Maria. De moeder van Jezus. Zij was een hele gewone vrouw. We weten eigenlijk heel weinig over haar. We weten dat ze jong was. En dat ze uitgehuwelijk was aan Jozef. En toch koos God haar uit als moeder van de Heer Jezus. Super bijzonder. Dat had zij natuurlijk nooit van haar leven gedacht. Dat zij zo'n positie zou krijgen. En zo bijzonder was ze ook niet. Maar toch koos God haar uit. En gaf haar leven een totaal andere wending. En wat ik zo mooi vind, is dat zij ook iets deed met die wending, die nieuwe plek die ze kreeg. Want Maria was ook een hele krachtige vrouw. En dat zie je bijvoorbeeld als je kijkt naar um, de lofzang die we vaak zingen van haar met kerst. Daarin zegt ze, God redt de onderdrukte. Maria kwam op voor onrecht. Die, die streed daartegen. En dat vind ik zo bijzonder dat iemand wiens leven zo erg is veranderd, die positie gebruikt om op te staan tegen onrecht. Dat inspireert mij en dat is ook waarom ik actief ben in de politiek. Ik wil ook opkomen voor een ander en ik wil dat er recht gedaan wordt en dat er oog is voor elkaar. En dan kun je je afvragen, is dat ook in buntschoten aan de hand? Moet je daar opkomen? Voor rechtvaardigheid wordt daar onrecht gedaan. Nou, dat is zeker het geval. Denk alleen al aan kinderen bijvoorbeeld, voor wie ik op mag komen. Dat ze in een veilige omgeving opgroeien, goed kunnen leren. Dan kunnen we door helpen door veilige schoolgebouwen voor hen te realiseren als gemeente. En ik mag ook opkomen voor ouderen. En bijvoorbeeld oog hebben voor die mevrouw die geen huisarts kon vinden in Bunschoten. En daarvoor naar Amersfoort moest, elke week. Dat had een grote impact in haar leven. Maar door dit aan te kaarten, konden we een steentje bijdragen dat er een extra huisarts in Buntschoten kwam. Waar zij naartoe kon. En wat haar veel meer rust gaf, elke week weer. Het zijn soms kleine dingen die een groot verschil kunnen maken. En dat vind ik bijzonder. Dat ik dat mag doen in de politiek. En dat is ook mijn vraag aan jou. Wat doe jij op jouw plek waar jij bent gesteld? En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn als moeder bijvoorbeeld. Eh, waarin je je kinderen leert over de Heer Jezus. Of eh, als oma waarin je op je kleinkinderen past. Of waarvoor je, waar, wanneer je zorgt voor je vriendin. Als ze wat extra aandacht nodig heeft. Of in je werk. Als je werkt in de viskraam en je ziet... Die klant waarvan je weet dat hij eenzaam is en je maakt even extra tijd voor een praatje. Op die kleine momenten kun jij verschil maken en kun jij de plek die je hebt gekregen benutten en oog hebben voor een ander. En soms is die plek heel anders dan je had verwacht. Dat zag je ook bij Maria. Zij had nooit verwacht dat zij de moeder van Jezus zou worden. Soms krijg je ook een plek, hoop je op een plek en krijg je die niet. Ik heb het zelf ook meegemaakt. En komt er een heel, hele nieuwe weg voor je. En daar moet je het beste van maken. Maar ik heb geleerd dat elke plek die je krijgt, dat je daarin verschil kan maken. Dat je oog kan hebben voor elkaar. En dat je kleine dingen uh, kunt toevoegen aan levens van mensen. En mijn oproep vandaag, op deze dag, deze internationale vrouwendag, waarin wij als vrouwen centraal staan. <coughs> mijn oproep aan jou is, wat doe jij? Op jouw plek, waar jij gesteld bent. Hoe maak jij het verschil in het leven van die ander? En hoe zorg jij dat er recht gedaan wordt? Ik hoop echt dat wij als vrouwen in bundschoten hierin met elkaar kunnen optrekken. Dat we elkaar kunnen aanmoedigen hierin. Dat we elkaar zien en aansporen. En dat wij zo op de plek waar we allemaal gesteld zijn het verschil kunnen maken. Ik doe dat in de politiek. En ik hoop dat jij dat op jouw plek doet. En zo bouwen wij samen aan ons mooie dorp. En hebben we met elkaar oog voor elkaar.